Alpha Team ready. Paradox. Wat is er gebeurd? Ik heb bekend. Nou, ik ben eindelijk weer hier met eens kijken of ze nog komen, hè? Toen ja. Iemand, eh, uh, toch nog wel één iemand erbij hebben. Ja, precies. Dan zijn we het zo weinig. Ja, ik denk dat ze allemaal uit de... Oh, kijk eens. Oh, ja. Altijd te laat, jongen. <laughs> ja. ja, dat hoor ik. Nee, dat kan niet. Ik zei niks. Ja, Sliep je nog of zo? Oh, wat denk je zelf? Ja, weet ik veel. Ik was wakker ja, ik sliep nog. Ja, dat dacht ik al. Wij staan hier al sinds een uur of uh, zeven. Ja, tjoe. We hebben niks nog. Nee. Oh, ah. je, je. Ik zal niks zeggen hè. Dan komt hij aan de command. Zeg ik Django, was een beetje laat hè? Laat avond gisteren nee. hè. Uh, hij, hij ziet alles. Van, We hebben net een melding gehad. Uh, iemand is bedreigd op straat met een wielwapen collega's van Blauw komen aanrijden, man uh, meneer vliegt uh, zijn woning naar binnen. Ik weet niet of hij aan het slapen is of wat dan ook, of uh, dat hij binnen zit met zijn vleeuwappen. Maar uh, we gaan in ieder geval uh, 3 uur 1 aanrijden en daar uh, leg ik jullie alles verder uit. Goed? Ja. Opmerkingen vragen? Uh, wil je leidend voertuig? Uh, wie, uh, wie moet leidend voertuig? Uh, ik begin wel. Toppie, let's go. Ja, uh, we nemen het sneller. Auto is ja. snel. Ja, mijn, mijn, mijn navigatie is wel kapot, dus uh, als jullie even radiocheck zo meteen wel doen en even een beetje route. Radiocheck. Ja, radiocheck clear. Radiocheck commandant. Clear. Radiocheck. Clear hoor. Uh, Na de poortjes gaan we meteen uh, weg ja, dat is goed. Ik volg jullie. Ben jij bij de T-splitsing, Timon, jij dan de finke op? Ja. Hou de linker baan aan. Eindelijk kan ik gewoon bijna op de slag naar de rechter achter. Pas op, tussen aan het voet aan. We houden weer linkerbaan aan, volledig linkerbaan. Die nemen de rechteraf achter vanaf. Auto stilstaand en te wacht. Ja, Heren, pas op kruising. Hier naar links. De kruising van die Linksaf. Als we stilstaan. Dan gaan we weer rechtsaf, af, Ja, als we rechtsaf staan, mag de sirene ervan af? Tik dan nog op. Van linksaf. Huispunt, red op. Gewoon niks. De pitmaker af bij de lokale bar. Kom aan de raal terug. De pitmaker af. Gewoon recht. We gaan hier links, op de stoep, zo meteen gaan we parkeren. die je nog moet omkleden, kunnen nu omkleden. Ja, iedereen weet wat hij moet doen? Ja, ik heb de explosie. Jo. Oké, okay, we gaan dus uh, door het kleine poortje. Ja. ja uh, de rest hebben zicht houden op uh, het pand. Yo. Daar gaat we erop. Sorry? En daar gaat op met schild. Nee, je mag even eerst de deur openmaken hoor. Ja. daarop. Zicht de bovenverdieping, geen bijzonderheden. Uh, ja. Ik altijd niet slot. Ja, we opereren. Klaar voor? Yes. Positief. Zeker Goed. altijd. Ik heb links. Even zicht houden op pan. Geen bijzonderheden boven. Geen bedekking. Garage heb niet. Kan ik ook het keer Ik ga de bom plaatsen. Uh, hou afstand. Bomben ja, plaatsen. team heeft de bom geplaatst. Nog steeds geen bijzonder vreden. Waarvoor team gaat uh, naar de tuin? Ja, Alpha team gaat dichterbij. Alpha, zit je maar recht. Waarvoor, Alpha? Wanneer wij in positie zijn, laat weten of we niet klaar zijn en dat ik de bom afgaan. Ja. Blijk clear. Blijk bos clear. Alpha team ready. Alpha team ready. Parano. Politie, Politie, maak jezelf bekend. Politie! Zelf bekend! Rage! Politie! Vier ruimtes! Voorste. Volrijd, voorrijd! Rage, kleer! Politie! Kleer! Voor de ruimte! Politie! Politie! Kleer! Politie, maak jezelf bekend! Ruimte, Politie! Kleer! Laatse ruimte, schild. 3, 2, 1, move. Politie. Politie. Handen omhoog. Wakker worden, handen omhoog. Welke verdachte beweging wordt er geschoten? Handen omhoog. Van het bed afkomen. Bed afkomen op knieën. Op je knieën. Omdraaien, omdraaien. Handen omhoog. Ja, collega, wil je? Jongens, gaan aflueren en dan en. We hebben deze aangehouden. Welke verdachte beweging zal er onmiddellijk worden geschoten? Hebben u dat begrepen? Wij kracht mooi. Ja, clear. Even contact meldkamer situatie onder controle over. Commando door even. Ja. Wacht is geboeid. Oké. Okay. Oké, okay, blinddoek, uh, koptelefoon op. Is op. je? Ja, hij heeft niks bij zich. Ja. Even, even hopen we Rotterdam bellen. Ja. Met wie kan hij mee? Uh, Zullen we T6, kan, T6 zetten? Nee, nee, ik heb een bus. Ah oh, ja. Ja, een T6 kan op zich wel. Uh, hij heeft de voeten, ik denk niet dat het handig is om over het explosieve ja, dan... te laten lopen. Zullen we de achterzijde pakken? Nee, ik denk dat de garage deur wel open kan. Anders zoek even naar de slippers. Ja, die, ja. Die ligt waarschijnlijk boven, moeten we hem naar boven. Ja, ga ik het eens open. open. Ik ga ze ergens open, ok. Dat is een aardig knal. Zo. Nou, ah, de deur is in ieder geval goed stuk. <laughs> ben jou inderdaad er, Sander? Ja, positief. Ik ga hem sowieso nog een keer uh, fouilleren. Ja, uh, doe maar anders bij uh, een uh, uh, oude sedan. Liever niet in de bus. In de sedan? Ja. Bij jou of bij mij? Of uh, Stefan? Of nou? Ja, doe maar ja, bij kijk mij. Maar vecht uh, gezellig maar uit. Kom maar gezellig. Ik kom naar jullie toe hoor. Oh, ik sta al bij de ik ga hem even omklikken, het is wel behoorlijk warm. Even zien. Ik ga hem nog een keer creëren, hij heeft alleen maar een broek aan. Lukken. Heeft iemand al een foto gemaakt van de deur, anders ga ik dat even doen. Uh, doe jij maar. Ja, okay. ja top. Je er mee aan? Moet ik even mee rijden? Uh, overbrengen HB, uh, of wil je hem hebben? Ja, overbrengen HB, Prio 1, wacht even, ik ben zo terug. Dan uh, kunnen we samen rijden. Oké, okay, niet te lang hoor, want ik wil niet te lang met hem staan. Ja, dat je snel foto's blauwe. maken. Uh, ja, foto's zijn gemaakt. OVDP is uh, gebeld en uh, geïnformeerd, ze staan daar op ons te wachten. Ja. We gaan met Prio 1. Wie is lijnig ik uh, ga ja, meteen achterzijde. Ja achterzijde. Iedereen ready? Yes. Yes. Ik rij achterzijde. Ik ga links aanhouden. Over uh, 20 meter nemen we de afslag. We moeten hier meteen de afslag nemen jongens, kijk. niet inhouden nee, blijf er maar achter halen we niet anders afschermen ja hier afslag rechts nemen Wanneer blokkeer jij Oh, excuus, ja. Eh, uh, volgende, volgende Gaan we links uh, om? Ja, ja links om. Ik blokkeer trouwens. Oh, dat mag wel vanaf. Even de auto afblokken. Oké. Okay. Heeft hij zich een beetje tijd gehouden? Ja ik heb hem niet gehoord hoor. Mooi. Maak hier even alles gereed. Even kijken of ze. Waar is op de hoogte van onze komst? Als het goed is, is de cel klaargemaakt. Ik ga kijken. Ik doe even mijn wapens uh, hier aan het kruisje. Achterste cel, klaargemaakt. Staat open. Ja, meneer uh, komt nu naar binnen. Ze hier vandaag. Ja. Nou, tenminste je niemand dan hè. Zo, hadden jullie uh, zijn recht al verteld? Ja dat doet de uh, andere collega's van blauw doen dat zo meteen. Oh ja, precies. Ik heb de woning. Uh, ja, ja, ja, ik heb een koptelefoon en blind doet eraf. En de woning was zoiets Ja, zo. Ja, ik ga het niet eraf halen. Ja, Loma. En die dag nog? Werk jongens Lekker, uh, met thee of uh... <laughs> nou, nah, mooie aanhouding tijd voor koffie precies ik heb wel zin in een dikke. nu al snee is <laughs> dus morgens man ja kan, kom maar mijn drive pakken mm -hmm.